Oké, okay. Tessa, um, tot nu toe gaat het erg goed, vind ik. Laten we naar galop gaan, gelijk. Naar galop. Ga niet eerst eraf? Nee, ga maar gelijk naar galop. Gaat nee. nou zo goed. Maar dat, wint, dat duurt? Ja, dat duurt je wel, nog kan je wel. Nee! Ga maar naar galop. 3, 2, 1, pas! Binnenbeen op de single, buitenbeen achter de singel. Maar, maar dat durf ik niet. Maar dat durf ik niet. Nou, dan heb ik nog één oplossing. Ja, Ik spelen. Iets langzamer. Nee, ik weet zeker dat je als je je handen helemaal wijd doet, dat het dan veel beter gaat. Tess, doe je ook eens wat lager en wat breder als je hem rond wil hebben. En ga eens op de polter. Ja, waarom de op de het? Zit dan. Je paard nagevelijk kan maken. Ja, maar dat doe niet. Dat kan ik zo ook wel. Ik vind echt dat je hand wat lager wat breder moet doen en op de voel je pony voor niet moet maken. Is... Ja, waarom? Want ik kan het ook gewoon recht. Nee, dat kan je niet. Dat kan ik wel. Dat kan je niet. Dat kan ik wel. Dat kan je niet. Dat kan, ik dat kan, je niet. Dat kan ik wel. Kijk. Zie je? Kijk, ik kan het heus wel zelf. En dan een klein stukje wijken. Bij A afwennen en een klein stukje wijken. Tessa, wat ben je aan het doen? Doe maar dan bij C afwenden en een klein stukje wijken. Tessa. Wat ben je aan het doen? Waar luister je niet? Boe. Tessa en Boef, geef je telefoon maar. Ik ben heel goed. en uh, Ik zit en er nu op. En, uh, en ja, oh. kom. Inleven, nu. Nee, kom. Okay. Tessa! Ik kom hier dan. Ik ga heel goed. Um, ik ga er weer gewoon mee. Tessa, ik wil beginnen met de les nu. En uh, ze gaat er gewoon We lopen schreeuwen, stommeren. Stommer uit dat het zo. Nou, als jij niet wil lessen, dan geef ik jou ook geen les. op de polte om mij heen. Zo goed? Ja. En uh, Dan ga je iets meer achterover zitten. Doe je schouders maar naar achter. Doe ik het zo goed? Ja, heel netjes. En uh, dan laat je hem een klein beetje meer kijken waar hij naartoe gaat. Ik het zo mooi? Ja, keurig mooi. Heel goed. Wat vind je er zelf van? Ik weet het niet. Wat vind jij ervan? Ik vind het heel erg mooi. Oké, okay, dan vind ik het ook heel erg mooi, denk ik. Supergoed. Zo doorgaan. Ik heb een plannetje gemaakt. Ben je okay. mee eens als een doen? Oké. Okay. En dan ga ik zeggen wat jij moet doen, ja? Oké. Okay. Stap. Dan ga je draven bij C afwenden en wijken naar tussen de S en de E uitkomen. Precies tussen de S en de E. Heel goed. Kijken waar je naartoe gaat. Goed mikken. Precies tussen de S en de E. Ja, heel goed. En dan ga je bij, bij de K in de hoek ga je stappen. Rustig afremmen. Doorzitten. En stap nu. Perfect. En weer terug. Dan ga je van hand veranderen en dan rij je midden eraf. In drie, twee, één. Nu. <lacht> en weer terug naar arbeidsdraf. En dan bij C ga je weer naar stap. Drie. Twee, één, en stap nu. Kan niet beter. Rustig aandraven. Ja, maar mijn moeder zegt dat ik eerst moet beginnen in stap. Dan ga je nu stappen en daarna aandraven. Doe maar trap. Ja, maar ik moet eerst nog op stappen. Maar is je moeder hier nu? Maar ik moet wel gewoon naar mijn moeder blijven luisteren. Ga maar draven. En dan zet je nu een folte in. Ja, maar ik kan ook net goed op het rechte stuk blijven. Ik kan hier echt niet. Dit is uh, hopeloos. Dit is heel frustrerend. Ga maar nu op de volte. Ja, maar ik ben nu op het rechte stuk. Ik moet eerst het rechte stuk afmaken. Als je nu niet gaat afwenden loop ik weg. Ja, maar wie geeft me dan les? Niemand meer. Oké. Okay. Oppassen! Dit <lacht> is wel echt heel leuk? Ik heb niet gestretched. Ik heb niet <lacht> gestretched. Even... <lacht> Dat ben ik natuurlijk niet gewend. Terugpratende kinderen. Inleveren, nu. Nee, kom. Kessa! Okay. Ik weet het, ik zeker Hier kan niks mee. Je kan echt niks mee.